Ik fietste door de straat en werd dan uh, heel snel klimgezet door uh, twee politieagenten. En toch met een, een, een vrij arrogante blik, met een heel directe vraag, is die fiets van u? Ik kreeg ook heel wat vragen om meer te achterhalen van, is die fiets wat deel ik van u? Huh? Van waar komt de fiets, hoeveel heeft die gekost, kan je aantonen dat die fiets van u is? Dus het was op een of andere manier wel voor hem heel verdacht eigenlijk dat ik op een gloednieuwe fiets uh, rondfietste. Ik voelde me vooral vernederd op dat moment. Je zag heel veel blikken ook. Ik had maar een, een minuut nodig en, en ik had een heel publiek eigenlijk, dat me, dat me aanstaarde. Maar vooral een blik van, ze hebben, ze hebben iemand te pakken die, die effectief wel, wel iets heeft misdaan. Ik denk dat mensen ook altijd wel op zoek zijn naar sensatie, maar alsnog, ik ben wel de persoon die daar in de, in, in de spotlight wordt gezet, onrechtmatig. Dan denk ik meer aan een serieuze opkuis hè, binnen die structuren, waarbij dat er bepaalde sleutelposities eigenlijk bekleed worden door mensen die wel verandering willen op dat vlak. Die doorpushen, doorduwen ook. Anderzijds zou ik het ook kunnen vertalen naar het meer opleiden, het beter opleiden van politieagenten. Meer uh, focussen op een empathischere houding naar burgers toe. Uh, meer leren inleven ook. Wat doet dit met een burger uh, uh, met een etnisch-culturele achtergrond? Uh, dus ik zou ook meer gaan focussen op, op context. Uh, dat zij ook wel met wat meer bagage de straat op gaan.